In deze video laat ik zien hoe je de werkbalk favorieten in Edge aan kan zetten en hoe je daar favorieten aan kan toevoegen. Zo kun je heel gemakkelijk naar allerlei sites toe door één klik op een favoriet in plaats van dat je moet zoeken naar de juiste pagina. Dat kan bijvoorbeeld zijn je e-mail of een site binnen de portal, alle mogelijke Sites kun je hier aan je favorieten toevoegen. De werkbalk favorieten die zou hier moeten staan. Hij staat hier nu niet. Ik moet hem eerst aanzetten en dat doe ik via de stippeltjes hier. Ik kies dan voor de onderste optie instellingen. En dan zie je hier staan werkbalk favorieten. En ik zet het schuifje op aan. Nu zie je dat ik hier een werkbalk heb gekregen. Hij is nog leeg. Stel ik wil hier iets aan toevoegen. Ik ga bijvoorbeeld naar een site zoals www.nu.nl Wil ik deze site toevoegen aan de werkbalk favorieten, dan hoef ik eigenlijk alleen maar dit symbooltje hier aan het begin op te pakken en naar de werkbalk te slepen. Je ziet dat er ook nu staat aan favorieten toevoegen. Laat ik nu mijn muis los, dan zie je dat die hier staat. Een andere manier om een favoriet toe te voegen is door hier op het sterretje te klikken. Dus ik zal nog even een andere site pakken. Ik pak nu even de buienradar bijvoorbeeld. En bij de buienradar kies ik hier voor het sterretje. En dan moet ik hier niet kiezen voor favorieten, maar hier open klikken en kiezen voor werkbalk favorieten. Dus dat zijn extra handelingen. En daarom is het makkelijker om uiteindelijk gewoon te slepen naar je werkbalk. Ook hier kies ik toevoegen en dan zie je hem ook hierbij staan. Je kunt de naam achteraf ook nog wijzigen, zodat zo'n knopje wat korter wordt. Want hier staat een heleboel informatie die eigenlijk niet interessant is. Met de rechtermuisknop klik ik op dat knopje. Ik kies voor naam wijzigen en dan kan ik bijvoorbeeld dit hele verhaal wat hier verder nog allemaal staat. Weghalen zodat er alleen nog maar buirarap.nl staat. Als je dan op enter klikt, dan is dit nu de naam van de knop. Wil ik een uh, favoriet hier weer verwijderen of wil ik hem eerst van plaats verwisselen, dan kan ik ook die knoppen heen en weer slepen, zoals je hier ziet. Deze kan ik daar weer voor zetten, maar ik kan ze ook verwijderen: de rechtermuisknop en verwijderen. En dat geldt ook voor deze rechtermuisknop en verwijderen. Zo kun je je hele favoriete werkbalk invullen met knoppen die jij belangrijk vindt, sites die jij veel bezoekt, zodat je nooit meer hoeft te zoeken.